Oh, hij rijdt recht door paaltje hier zo. Hoppa, oh. lekker pik! Oh. Oh, shit. snel nou vrij. Oh. Hebt hij een beroerte ofzo? zo? Met deze nieuwe video. Mijn naam is GT5, LSP4 en morgen en vandaag ga ik op pad met de Tourant 2016. We hebben wel een lekkere nooddol op dienst Mooi weertje, lekker warm buiten In het echt is het ook lekker warm, dus daarom staat de airco aan Sorry als je die hoort, vergeef mij um, Het is namelijk 27 graden, mijn kamer geeft mijn airco aan En hij doet zijn mogelijke best om hem op 15 graden te krijgen Of je dat heb ik ingesteld Maar dat lukt hem niet Verdomme um, Dus uh, ja, wij uh, korte moutjes uh, wel steekvers natuurlijk bij toe verplicht. Noot meldingen. 1 en 2 meldingen komen dus binnen. Of 0900 8844. Ja ja. Eens kijken wat voor ontspannend we allemaal gaan meemaken vandaag. <coughs> Gestolen uh, voertuig gespot, ik vermoed deze vrachtwagel. Hoi, even uit Oh, dat gaan we niet doen hè. Au. Niet schelden, mag niet. Kom hier, stomme vrachtwagen. waarom is dat ding sneller dan ik? en dat dacht ik toch Meldkamerachtervolging achtervolging uh, een vrachtwaggel Uit! Misschien heb ik hem Nee Oeh dat zijn collega's <laughs> Aan ga de kant, wat hebben jullie voor een melding dan? Hij rijdt rechtdoor, paaltje, hier zo, oh. Let op met het paaltje. Je stopt wel voor de vrachtwagen, niet voor de politie. Oh een pannenkoekje joh. Hij reed gewoon door deze auto's heen, zag je dat? Dat wil ik ook kunnen. Hoe dat ding is snel joh. Gewoon alles maar rechtdoor joh. Zo. Uiteindelijk kom je een boom tegen. Ik wil net zeggen. Uitstappen vriend. Als je nu niet uitstapt, ik schiet je kapot. Zo. Badass met één hand. Je bent aangehouden, ben je bent niet aan verplicht. Je gaat op, je op de grond liggen. Niet op je grond. Uh, op je knieën zeggen. Maar je kunt hem beter gewoon laten liggen. Dus C, MLH, dan transport je transportje deze kan op voor de verdachte. En een takelwagen voor de vrachtwagen. En ik wil zien hoe die wordt afgesleept. Door een ding wat kleiner is dan die vrachtwagen. Gekke G-klasse. Dus jij gaat dat ding tillen. Wajo, dat kan... Oh nee, je staat... Nou, nee, ik kan gewoon. We gaan door een uh, voertuig uh, met oh. oh yes we gaan er kijken naar hem hoor voertuig staat daar met pech langs de weg blijkbaar gaan we eens kijken of we daar iets kunnen betekenen Oh piep laat even knopje zoeken op een stuur duur maar te lang dit allemaal en mijn knipperlicht hebben we er niet aangedacht vandaag maar nu is wit ook niet zo opvallend. Lekker bezig. Hoppa. tegen het verkeer in. Ja tuurlijk joh. Je moet nu de verantwoord bijroepen. Maar wij kunnen dat zelf. Als niet in de fix staat. Ik ga eens kijken. Oh, die gaat zo open. Nou, dat ziet er niet goed uit hoor. Maar uh, ziet er niet goed uit. Au, zwarm jongen. Nou, weet je wat? maar verder. Ik heb hem gefix jongen. Alsjeblieft, 5 euro. Of niet? I forgot to change my name. Even uh, ik check. Voordat het gestolen voertuig is en hij... Uh... Nu even ermee vandoor gaat. Ik ga het volgende voor twee, twee, kilo, nou, niks met voertuig aan de hand hoor. Wij gaan door. Ik krijg meteen een melding. Uh, restraining, uh, restraining order violation. Nope. Uh, ja Iemand heeft een contactverbod tegen iemand anders opgesteld of aangevraagd. Heeft dat ook gekregen. Ja. En die persoon uh, die dat heeft. Aangevraagd zeg maar. Die ziet hem nu lopen. En terecht dat je dood bent. Uh, die ziet hem nu lopen. Dus ja wij gaan die kan even opkijken of we die persoon daarna kunnen aantreffen aanhouden. Recht voor. Ontstaat al iemand. De route gaat echter naar rechts. Dus, waarschijnlijk dat de verdachte daar links loopt, kan ik niet bevestigen, maar we moeten eerst het slachtoffer zijn of haar verhaal aanhoren. Ja, gaan ga daar staan staan joh, pannenkoek hé. Hey? Want als we nu snel gewoon naar het naartoe... deurtje dicht voordat iemand onze Toeranjat. had, Op, Ah, ah, ik ben niet te oud voor man. Kijk, nu werd die schreeuwen, help, help. Ja, ik ben er al rustig. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Officer. Yeah. Listen, there's, there's yeah. This guy I have a restraining yeah. order against him. Uh, he was literally just here. I just saw him. Uh, listen, you need to get him out of here. Please. Can you help me? Yo, okay. Ciao. Oi oi. Ik zag de verdachte namelijk lopen. and is een vrouw. Athletic. Ja, ze had duidelijk uh, bruine of bruine wat zeg ik nou? Uh, ze had duidelijk tenniskleding of zo aan of golf. Okay. Links... Voor, uh, ja, nu is ze weg hè. Daar zo. Hoi, even staan blijven. Vriend, ik wil toch voorin stappen hè? Dat is mijn auto. Godverdomme, kut toeter. Oké. Okay. Daar ben je. Zo. Goedendag. Even staan blijven, hè? Hey. Zo. Ga naar die zin. Reden van staande houding. Is uh, te negeren van een contactverbod. We deze aangehouden, u wordt namelijk nog gezocht. Uh, komt er nog eens bij. Ik ben niet te onverplicht, even recht op mijn advocaat. Wilt u daar gebruik van maken, kan dat. Kunnen u daar niet, geen gebruik van maken in verband met geldtekorden ofzo. Krijgt u er een toegewezen in het openbaar ministerie. Welkamerad transportje deze kant op eenmaal aanhouding. Situatie onder controle. Wij kunnen weer op status 1. Nee, ik heb niet in de car. Het is mijn car. Jij mag niet mee rijden. Ik heb trouwens een uniformen geïnstalleerd. Um, alleen je ziet ze bij de politie. De politie, niet bij mij, maar bij de politie zeg maar als je collega's oproept. En bij um, de ambu. De collega's willen met spoed er langs dan. Oh. Ja, dat soort meldingen negeren ik altijd, want dan zetten we ze klem samen en dan beginnen ze keihard te schieten, de agenten. Dus dat skippen we even fijn. oké okay, we hebben een melding uh, er zou een vrachtwagen zijn, ges... Kut, sorry. zijn, vrachtwagen zijn gespot uh, en er zou wat rare activiteiten in uh, worden vernomen namelijk achterin zouden waarschijnlijk wat mensen zich bevinden dat is niet echt normaal bij een vrachtwagen gezien de hitte van of de temperaturen van 30 uh, graden buiten is misschien wel 45 graden in zo'n vrachtwagen of het is een koelcel en dan zijn ze nu leven aan het bevriezen. Oh, wacht even nou, wacht even nou. Ja, dan zijn we weer. Oh, ja, dan rijden we maar zo om. Stop voor, salaan. Oeh, die gaat er van over. Dat is niet goed. Daar zitten mensen in. Dat kan me graag een uh, Haley en een netjes erbij ambulance kun je skippen hoppa lekker pik oh, oh shit ja die mensen zijn dood achterin uitstappen staan ik zul je dadelijk zien hè op moment Rij je achteruit! Op het moment dat we die truck aan de kant hebben, dat iedereen eruit stopt en begint te rennen, en dan heb je nog een vormen van 50 man. Ja, we vliegen hier. Stoppen! Oh shit. Oeh. Ja mijn stuur is een beetje kapot En daarmee bedoel ik als je één keer per ongeluk al tapt Dan draait hij niet meer terug Dus nu zit ik met een stuur die niet terugdraait En heel stroef stuurt Dat is moeilijk Ja hier kom je niet meer verder maat Uitstappen nu Kom, kom. Uitstappen Hup ben aangehouden. Ik zie je, daar gaan ze. Shit. Jij gaat op knieën. Oh, oké. Okay. Hij is knock-out Staan blijven iedereen. Staan blijven. Wow, je bent er nooit geweest. je staan blijven. En jij ook. Kom. Wagentje Shit. Ik ben aangehouden. Ik ben je nu fictief vast aan dit hek. Dus ik heb haar met één handboei aan het hek vastgemaakt en met de andere, als je er eenetje bij achter voor te voet. En met de andere heb ik aan haar hand. Staan, blijven. Waar ligt die man nou weer? Is die ook weg? Ook jij ik ben aangehouden knieën zitten. Alvast een transportje voor deze twee dames. Een collega vraagt om een assistentie. Assistance for a suspect placed under arrest on a Marlowe drive. 12.05 dat is gehoord. Wim gaat nog dood man. En deze hitte rennen. Wie doet dat nou? Horen mij eigen hier. Voor Die Zulu hangt. Oh! Staan, blijven! Helemaal klaar met deze vrouwen hè? Irritante wijven. Kom hier, ben aangehouden. Zo. Nou, melding afgerond. Ik ga terug naar de truck. Ik zie jullie zo. We komen niet meer uit dit gebied joh. We hebben een melding. Prio... 1 de Ambulance vraagt onze assistentie. Uh, die moeten met spoed naar het ziekenhuis. En uh, daarvoor bij willen ze politieassistentie Nu hoor ik alle kindertjes en mensen al zeggen Ja maar dat moet de VP toch doen En mijn reactie is ja maar dat kan de noodhulp toch ook doen Heb je antwoord, kan de noodhulp toch ook doen De zouden is de politieauto hè uh, 100, oh god 109 En de 100, uh, 12 van zijn gekoppeld wagentje vriend blond en een vrouw kan niet anders dat het dan misgaat we zijn nu vertrokken samen met de ambu richting het ziekenhuis um, voor een uh, ja hé hey, vriend heb je haast ofzo rechts houden rechts houden snelweg vrij um, ja inderdaad uh, normaal een Audi, een Volvo, een motor. Maar die hebben we even niet. Die was niet beschikbaar. Het is mokertje druk zoals je ook ziet. Ik kom nu niet eens uit mijn eigen gebied. Laat staan dat ik de binnenstad uh, meldingen zou pakken. Um, dus ja. Dat. Vandaar dat ze mij even vroegen over een Touran. De ambi wilde begeleiden. Moet je wel middelste baan rijden maat. Even... Ja, ja, maak je keuze, maak je keuze, waar gaan we heen, waar gaan we heen? Ik moet hij hierheen? Nee, ik volg jou wel anders. Ja, nu denk je van wat de fuck? Ja, nu snapt hij niet meer hè. Rechts op. Daarop. Wat een Peter Pannenkoekje. Oh. Hebt hij een beroerte ofzo? Dat gaat niet goed. Volg mij. ben je wel helemaal wakker heel handmoedig ben ik kapot man paan ik ga gewoon naar links duwen hoor rem af rem af en naar links draai nou het camera, we geven het op deze almuur is zo eigenwijs als wat hij wil niet luisteren dan moet je maar voelen die kan op. Hij denkt, hun wil niet luisteren, moeten hun maar voelen. Ja, stop je. Of ga je wachten op mij? Hij wacht gewoon op mij, dat is aardig, maar goed. You're losing side of you, slow down. Je luistert niet. Kom hierheen dan. Oh, weet je wat, x. Fuck you. Echt waar. Zo mensen, dat zijn we weer. En uh, niet meer een dienst. Uh, of ja, niet meer een dienst. Ja, nee, niet meer een dienst. Zo simpel is het. Uh, ik ga de video afsluiten. Ik crash je namelijk vlak nadat we die even helemaal hadden uitgescholden. Uh, buiten beeld. <laughs> maar goed. Uh, ja, die ambu ging maar door. Dus ik heb gezegd van weet je wat, fuck you. Ik stop ermee. Ik ga mijn eigen weg. En toen crash ik, toen dacht ik van ik ga er even lekker door. Toen ging ik toch eens kijken van lang, hoe lang ben ik nou alweer bezig? Dat is toch wel 25 minuten. En dan denk ik van ik kan nog wel 10 minuten doorgaan en dan weer een video van 35 minuten moeten editen. Of ik ga ermee stoppen en ik ga alvast door met een nieuwe video. En dan ben ik toch alweer, heb ik alweer 10 minuten aan een andere video uitgegeven in plaats van 10 minuten langer doorgaan met een oude video. Dus ja. Ja, dat was het. Ik zie het graag over twee dagen bij een nieuwe video. Zoals altijd. En dat is geloof ik, als ik het goed heb, Reddingsbrigade. Dus weer een nieuwe video met de Reddingsbrigade. Is het dat niet, dan laat je verrassen wat het wel is. Uh, hou morgen. Mijn Instagram in de gaten wordt altijd de dag van tevoren. Dus oftewel morgen uh, laat ik weten wat, uh, wat de volgende dag online komt. Tot dan. Doei.